Zo, wat is het hier modderig. Het is wel ver op de zon zijn. De lazen zijn ook wel een smerig geworden. En de hoogzaak is natuurlijk weer leeg. die gaan we ophangen.